hoofdstuk 14 Rebecca, Genesis 24 Abraham en Sarah zijn nu al heel oude mensen. Isaac is al bijna 40 jaar. Hij is nog niet getrouwd. Op een dag sterft Sarah. Abraham en Isaac gaan haar begraven. En dan zijn ze nog met z'n tweeën in de tent. Abraham wil niet dat Isaac gaat trouwen met een meisje uit het land waar ze nu wonen. De mensen in dit land, in Canaan, houden niet van de Heere God. Daarom roept Abraham zijn belangrijkste knecht bij zich. Dat is Eliezer. Abraham zegt tegen hem, Eliezer, jij moet iets moeilijks voor mij doen. Ik wil niet dat Isaac trouwt met een meisje uit dit land. Jij moet op reis gaan naar het land waar ik vroeger heb gewoond. Daar woont mijn familie nog. Mijn broer is daar getrouwd. En hij heeft kinderen en kleinkinderen gekregen. Zoek jij daar eens naar een meisje voor Isaac? Wat een moeilijk werk. Eliezer zit er wel tegenop. Maar hij doet wat Abraham zegt en gaat op reis. Hij neemt tien kamelen mee. Waarom neemt hij zoveel kamelen mee? Eén is toch wel genoeg? Eén voor dat meisje om op te zitten? Nee, er gaan tien kamelen mee en die dragen allemaal cadeaus voor dat meisje en haar familie. Abraham is heel rijk, hoor. Er gaan er ook knechten mee, die zorgen voor de kamelen. Het is een lange reis, maar eindelijk komen ze in het land... waar Abraham vroeger heeft gewoond. Eliezer denkt, hoe vind ik nu een meisje voor Isaac? Er wonen hier zoveel meisjes... en het meisje moet ook van de Heere God houden. Hoe kan ik dat weten? Dat weet alleen de Heere God. Dan moet hij me ook maar helpen. Eliezer gaat bidden. En hij zegt, heren, wilt u me helpen? Ik heb een plan. Ik ga straks naar de put bij de stad. Daar komen de meisjes. S'avonds water halen in hun kruiken. Ik zal hun vragen of ze mij wat water willen geven. Als er dan een meisje is dat tegen mij zegt, alstublieft, hier heeft u wat water... En ik zal u kamelen ook water geven. Dan is dat het meisje dat u voor Isaac bedoelt. Dat is een goed plan van Eliezer, hè? Eliezer heeft bij Abraham gezien dat het altijd goed komt als je op de Heere God vertrouwt. Hij doet het nu ook zo. In een groot huis bij de stad woont een heel mooi meisje. Ze heet Rebecca. Rebecca is ook een heel lief meisje. Ze heeft een broer en die heet Laban. Haar ouders leven ook nog. Haar vader heet Betuel. Rebecca gaat altijd water halen bij de put. Dan neemt ze een kruik mee. Een kruik is een grote fles van steen. Zo'n kruik kun je op je schouder zetten. Dan kun je heel goed meelopen. Ook als hij vol water zit. Op een keer gaat Rebecca weer naar de put met haar kruik. Het is al bijna avond. Als ze bij de put komt, ziet ze daar een man staan. Ze kent hem niet. Hij woont vast niet in deze buurt. Hij zal wel rijk zijn, want hij heeft tien kamelen bij zich. De man kijkt haar aan, maar hij zegt niks. Rebecca vult haar kruik met water en wil weer weglopen. Maar dan zegt de vreemde man wel iets. Mag ik wat water uit je kruik drinken? Natuurlijk, zegt Rebecca en ze laat meteen de kruik met water van haar schouder glijden. Alstublieft, hier heeft u wat water. Ik zal uw kamelen ook water geven. Bij de put staan waterbakken voor de dieren. Rebecca vult telkens haar kruik en laat hem leeglopen in de waterbakken. Net zolang tot de kamelen genoeg gedronken hebben. Ondertussen kijkt de vreemde man naar haar. Als Rebecca klaar is, loopt de man naar een kameel en haalt er een zak af. Hij doet de zak open en wat haalt hij eruit? Twee gouden armbanden en een mooie ring. Hier, zegt hij, die zijn voor jou. Rebecca is heel verbaasd. Zijn die mooie armbanden voor haar? Jazeker, de vreemde man doet ze aan haar armen. Wie is die vreemde man toch? Dat is Eliezer, de knecht van Abraham. Hij zegt tegen Rebecca, hoe heet jij? Kan ik vannacht bij je vader logeren? En heeft hij ook een plekje voor mijn knechten en kamelen? Rebecca zegt, ik heet Rebecca en mijn vader heet Bethuel. We hebben een groot huis. U kunt best bij ons logeren, En in de stal is genoeg plaats voor uw kamelen. Mijn vader vindt het vast wel goed dat u komt. Eliezer knielt op de grond en dankt de Heere God. Wat heeft God goed voor hem gezorgd? Het eerste meisje dat hij om water heeft gevraagd is al het meisje dat God voor Isaac heeft uitgekozen. Als ze nu maar wil. Rebecca is al naar huis gerend. Ze vergeet helemaal tegen de man te zeggen waar ze woont. Ze wil meteen haar mooie armbanden aan haar vader en moeder laten zien. Laban ziet ze ook. Hoe kom je daaraan? vraagt hij. Hij ziet wel dat het heel dure sieraden zijn. Van een man bij de put, zegt Rebecca. En die man heeft wel tien kamelen bij zich en ook nog knechten. Hij wil bij ons slapen. Laban denkt, dat is vast een heel rijke man. Misschien heeft hij voor mij ook wel wat moois. Ik ga meteen halen, die domme Rebecca, om zomaar weg te lopen. Laban gaat snel naar de put. Eliezer is er nog. Laban zegt... Komt u toch gauw met me mee? Ik heb al voer en stro voor uw kamelen klaargemaakt. En zo komt Eliezer dan in het huis van Betwel, de vader van Rebecca. De kamelen krijgen voer en stro. Alle pakken worden afgeladen. Eliezer en de knechten wassen zich lekker. Ze zijn zo stoffig geworden van die lange reis. Het eten staat al klaar. Maar eerst vertelt Eliezer waarom hij hier is gekomen. Hij vertelt over Abraham die heel rijk is, over Sarah die pas gestorven is en over Isaac die nog geen vrouw heeft. Abraham heeft hem hier naartoe gestuurd om een vrouw voor Isaac te zoeken. Abraham heeft hier vroeger ook gewoond. Hij is de oom van Betwel. Abraham en Rebecca zijn dus van dezelfde familie. Abraham wil niet dat Isaac trouwt met een meisje uit het land waar hij nu woont. De mensen in dat land houden niet van God. En daarom moest Eliezer hier naartoe. Eliezer zegt, ik heb de Heere God gevraagd of hij mij wilde helpen om het goede meisje voor Isaac te vinden. En de Heere God zegt dat Rebekka het meisje is met wie Isaac moet trouwen. Mag ze met me mee? Vader Bethuel zegt... Als de Heere God het wil, vind ik het ook goed dat Rebecca met Isaac trouwt. Mijn dochter mag met u mee naar Kana aan. Eliezer haalt nu alle pakken op die de kamelen hebben gedragen. Er zijn nog meer mooie sieraden voor Rebecca. Ook prachtige lappen stof om jurken van te maken. Haar moeder krijgt gouden armbanden en Laban krijgt ook mooie cadeaus. De volgende dag wil Eliezer meteen de lange reis terugmaken. Hij wil zo vlug mogelijk weer bij Abraham zijn. Maar de vader en moeder van Rebecca willen haar nog niet direct missen. Ze zien haar misschien nooit meer terug. Rebecca gaat zo ver weg. Ze willen haar graag nog een paar dagen thuis houden. Maar Rebecca wil best meteen mee. Ze is zo benieuwd hoe Isaac eruit ziet. Dus pakt ze haar koffers in en geeft haar ouders en Laban een kus. Ze klimt op een kameel en gaat met Eliëze mee. Abraham en Isaac zitten ondertussen thuis te wachten. Hoe lang zal het duren voor Eliëze terug is? En zal hij een meisje bij zich hebben voor Isaac? Isaac gaat s'avonds altijd een poosje wandelen. Hij houdt ervan om alleen te lopen door de weilanden en de bossen en over de heuvels. Dan kan hij ondertussen goed nadenken. Hij denkt nog veel aan zijn moeder Sara. Hij mist haar erg. Hij denkt natuurlijk ook aan Eliezer. Zal het Eliezer lukken om een lief meisje te vinden? Op een avond als Isaac op een heuvel staat, ziet hij in de verte kamelen aankomen. Is dat Eliezer? Isaac loopt er vlug toe. Rebecca zit op haar kameel. Eliezer heeft gezegd dat ze er nu gauw zijn. Ze is wel moe van de lange reis. Maar ze is ook erg nieuwsgierig. Hoe zal Isaac eruit zien? Zal hij haar wel aardig vinden? Kijk, daar komt een man van de heuvel lopen. Wat een knappe man. Wie is dat? Rebecca vraagt het aan Eliezer. Dat is Isaac, zegt de Eliezer. Rebecca stapt van haar kameel af. Ze loopt naar Isaac toe. En Isaac loopt naar haar toe. Ze vinden elkaar meteen aardig. Wat fijn, hè? Isaac neemt Rebecca mee naar de tent van Abraham. En hij laat haar alles zien. Na een poosje gaan Isaac en Rebecca trouwen. Ze zijn heel gelukkig samen, want ze houden veel van elkaar.